Ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus zei dat hij met Christus was gekruisigd. Met andere woorden, om voor God te leven, moest hij ophouden aan zichzelf te denken. En wij worden aangemoedigd om datzelfde te doen. Op dit punt denk je misschien wel, hoe zit het met mij? Wie gaat er voor mij zorgen? Vaak weerhoudt dit ons ervan om te leven zoals God wil dat we leven. Het is makkelijk om te denken aan wat we willen, denken en voelen, maar voor jezelf leven is eigenlijk een frustrerende, zinloze manier van leven. Het is verbazingwekkend hoe we door ons te richten op God en wat we voor anderen kunnen doen, we vrijkomen van de angst voor wat we zelf nodig hebben en willen. Het geheim om vreugde te hebben is dat je je leven geeft in plaats van probeert om het te behouden. Wanneer je in plaats van op jezelf op God gericht bent, kan God je laten zien hoe je een betekenisvol leven kan leiden. Ik moedig je aan om elke dag te beginnen jezelf aan God toe te wijden en wanneer je dat doet, zal Hij getrouw zijn en je helpen een goddelijk leven te leiden. Laten we samen bidden. Heer Jezus, ik geef u mijn ogen, mond, handen, voeten, financiën, talenten, vaardigheden,